Als je gaat werken of je wilt werken, dan kom je op de arbeidsmarkt en heb je de keuze tussen een aantal soorten banen. De meeste mensen hebben of willen een vaste baan. Dat betekent dat er namelijk geen einddatum is en dat geeft meer zekerheid. Er is wel een opzegtermijn, zowel voor jou als werknemer als voor de werkgever. Er zijn ook mensen met een tijdelijke baan Daarbij geldt een afgesproken einddatum. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een jaarcontract hebt. Dat geeft wel minder zekerheid. Eventueel kan het wel zo zijn dat je na die einddatum een vaste baan krijgt aangeboden. Tot slot is er ook nog een flexibele baan. Mensen die zo'n baan hebben noem je ook wel flexwerkers. Voor de werkgevers is dit een groot voordeel, want de mensen werken alleen indien nodig en krijgen dus ook alleen betaald, als ze werken. Voorbeelden zijn uitzendwerk en oproepkrachten. Als je gaat werken, dan geldt meestal ook een proeftijd. Dit is een kennismakingsperiode voor jou en je werkgever. Jij kan kijken of het werk bevalt en de werkgever kan kijken of je geschikt bent voor de baan. Mocht dit niet zo zijn, dan kan hij je ontslaan.